Jij hebt het recht op betrouwbare informatie. Om alle kanten van het verhaal te horen. Maar de onafhankelijke journalistiek ligt onder vuur. De autoriteiten hebben de acceptatie van journalisten teruggetrokken. De crackdown op journalisten is vandaag gekomen nadat de EU-foreign ministers hebben toegezegd om te investeren. Journalisten worden bedreigd, geïntimideerd. I'm a Aangevallen. And zelfs vermoord. He was going to collect documents for his forthcoming marriage, but Jamal Khashoggi never came out. 11 killed so far this year just for doing their jobs. Free Press Unlimited beschermt journalisten wereldwijd omdat jij het recht hebt op betrouwbare informatie. Steun freepressunlimited.org juist nu.